Hey, jongens, ik ben er weer. Het is weer een nieuw jaar, 2019 is begonnen. En ik heb er super veel zin in wat dit jaar mij gaat verwachten. Want dat weten we natuurlijk allemaal niet. Want als we dat eens dus wisten, hadden we al lang uh, dingen uitgestippeld. Wat er in de tussentijd is gebeurd, want ik ben ondertussen natuurlijk weer verder gaan. Ik heb een kat geadopteerd. Zijn naam is Buddy. En dit is er: hem, haar. Ik weet niet, is het een haar of een hem? Uh, ik dacht dat het hem was genaamd. Buddy is een jongetje. Ja, hier. Hij is ondeugend. Slim. En en nu ben ik stylist. En um, verdien ik 380 uur per uur. En um, moet ik niveau 7 werken. Nou ja, niveau 7 schilder heb ik net gehaald. En voor de rest, ik ben niet echt verder gekomen in mijn doelen. Zoals je kunt zien. Um, kwadradig. Ik ben nu weer neutraal. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar uh, ondertussen laat ik de sim even afspelen. En moet ik ondertussen de kitten of kat eigenlijk in de gaten houden. Dat hij niet mijn spullen kapot gaat maken. Want als hij dat gaat doen. Oh nou dan heeft hij het goed park hoor. Maar hij is wel heel erg van de banken. Dat ik meer. Mij... Oh ja en dit is een kattenbak. Of kanten. Uh, ja, eigenlijk snoesbed. Wat ligt hier lief bij? Kijk dan, jongens. hij ligt er zo lief bij. Echt van kriebel me, alsjeblieft, mama. Kriebel me. Het is wel. Hey. Kijk nou wat voor gek beesty. Toespreken over het aanrecht. Ik moet hem overal op toespreken. Wat gaan. Oh. Piano leren heb ik nog niet geleerd. Oh, lekker. Boksen wil ik ook niet. Ik wil dat je die beest. ...een beetje onder controle gaat liggen. Waar ben je nou weer? De... Oh, daar is ze. Ik raak ze ook alle twee kwijt, hè? Oh, die is daar beneden. Ik vind het zo, oh, zo irritant dat als je beneden bent, precies op die hoek... ...dat je dan dit krijgt, dat je hem daarboven wordt gezet. Terwijl ik helemaal niet daarboven ben. Kijk jongens, ze dragen nog kerstmutsen. Super lief, cadeautje geven, vriendelijk cadeautje Laten we hem Hoezo kan ik geen cadeautjes geven? Oké, okay. raar Oh, hey um, Verwijderen, want dan gaan we onze eigen maken En we gaan goede daden uitvoeren Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Dat heb ik jullie niet verteld. Maar dat heb ik wel gedaan backstage. Ik, ik weet niet eens of ik het heb gedaan. Maar ik heb dus nieuwe. Uh, eigenschappen gekozen. Ik ben nu perfectionistisch vrolijk. Uh, extreem vriendelijk. En wat was ik nog meer? Ik weet het niet. Ik heb er tenminste een paar nieuwe gekozen. En ik ben niet meer uh, een boefje zoals altijd. Weet je steeds als ik. Hier, kijk, staat er weer iemand. Hier, er staat gewoon al een kabouter voor mijn deur. Ik vind het allemaal goed en aardig, maar. Impressie beoordelen. staat er nog één. Hier. Impressieboorden. Dan hebben we nog meer kabouters. Joe, wc's. Waar zitten jullie? Ik zoek altijd die wc's, hè? Oh, daar zit die. Gaan we naar het zwart. Hip. Hij is een... Uh oh, oh uh oh Wat is er met die poes? Buddy is een territoriumkat. Hij heeft het niet zo op de vrienden. Ja. Yeah. I know that. Ga nou maar gauw naar het toilet voordat je het in je broek doet. Alsjeblieft. En daarna maken we het kunstwerk af. Straatwerk. Toch? Straatkunstwerk. Ja. Wow. Hoeveel punten? 305 Netjes. Oh, we zijn er al in mee bezig. En waar is onze kat? Oh. Vriendelijk. Oh, het is zo'n lief beestie. Het is zo'n lekker beestie. Echt, ik ben er gek op. En ik stink, en ik heb honger, en er zijn nog veel meer dingen bezig. Waarom praat jij nog tegen me? beester? Het is nu weer te warm. Jeetje. Toch? Of het, ja. Pff. Ik word er niet goed van, echt. Outfit wijzigen. Noem maar normaal outfitje. een outfitje. Huppakee. Ga van die tafel af. Toespreken over de aanrecht. Toespreken over het aanrecht. Niet doen. Het ah. is schattig. Hij sprong ah, oh, zo lief. En we zitten ze. Ah. Samen zingen. En nu die, die en die. Eens kijken of dat werkt. Klinkt wel mooi, <laughs> zoiets. En dan gaan we iets groots maar ook oh, kijken op. Ze laten ook overal van die pakketjes achter. Dat vind ik super irritant. Dat heb je straks door je hele huis heen. Kijk, hier heb ik er ook alweer eentje. Buddy, je ja, gaat daar liggen. Ik ga slapen. En dan is het goed zo. Oh, je hebt echt heel veel druk. Ze dus gaan binnenkort weer verhuizen. En dan laten we inderdaad alle spullen weer hier. Want dat is wel handig voor straks. Oh, en ik heb een. Bedankt kaartje. ik vind het tegenwoordig wel heel eng ons te behagen hoor, want altijd gaat het mis met eentje en dan is het vaak, of twee zelfs, of zelfs alle drie, en dan is het vaak dat ze de hele ruimte verzieken en dan heb je regen en je in een keer tegen je aan en nou ja, je weet hoe het gaat, dus vaak ga ik alleen maar voor ze zingen en that's it, ik durf niet meer. Hij Volg me ook zo lief Ik wilde ook nog een hond in huis nemen Maar ja deze plek is te klein daarvoor Want ik wilde eerst voor deze plek Zeg maar hier dan een, een ober en Een gezinheidsbereiding Maar dat gaat gewoon niet Het wordt gewoon te moeilijk Ik kijk ook naar het eten van Hé hey, dat wil ik ook Dat mag ik ook hebben toch Nee want hier is je eten maar vonden jullie de aflevering nou leuk? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video. En dan zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een grote nieuwe video. Doei doei!